Als jij een andere cliënt zou vragen om mij te omschrijven, dan zouden ze zeggen dat ik kennis van zaken heb. Ervaningsdeskundige ben, dat ik geduldig, liefdevol, zorgvuldig, helder en scherp ben en dat ik tijdens sessies een veilige bedding bied. Als het nodig is, kan ik snel schakelen en mijn communicatie is helder en ik kan ingewikkelde dingen heel erg makkelijk uitleggen. In het dagelijks leven kan dit lijstje er wel iets anders uitzien. Want ik denk dat als je mijn gezinsleden zou vragen om mij te omschrijven, dat ze zeggen dat ongeduldig en dat ik nog wel eens kort door de bocht ben. Ik hou van turnieren en ik hou van sporten, hoewel ik met dat laatste een haatliefde verhouding heb. Maar dat moet ik wel doen, omdat ik anders pijn in mijn gevrichten krijg en ik ben een ongelooflijke hier, dus ik zou echt donnetje worden. Ik dacht, ik stel me eens een keertje op een andere manier voor dan via geschreven tekst. Mijn naam is Aranke Reewijk en ik help jou graag bij het ontdekken van jezelf, zodat je met meer energie en plezier je leven.